We hebben een lang kerstweekend, maar van een witte kerst is in 2022 geen sprake. We gaan juist een vrij wisselvallige en ook zacht weekend tegemoet. Dus het plaatje met die kerstballen zal er eerder uitzien zoals we op deze foto zien. We hebben met een zuidwestelijke stroming te maken en aan het begin van dat weekend hebben we ook nog met regenachtige omstandigheden te maken. Deze neerslagzone trekt in de loop van vrijdagavond weg in noordoostelijke richting. Daarachter wordt het wat droger, dus die zaterdag belooft best een mooie dag te worden, maar op zondag neemt vanuit het zuiden de bewolking alweer toe en dan trekt er vervolgens weer een volgende regenzone over. Maandag overdag vallen er nog een paar losse buien, dan is de wind iets gedraaid naar het Westen. En vooral die middag van die tweede kerstdag ziet er dan weer wat droger en wat zonniger uit. Dan eventjes naar die zaterdag kijken. Dat lijkt dus best een mooie dag te worden. Hier en daar nog een enkele bui in het noordoosten. Dan vroeg in de ochtend nog wat wegtrekkende regen. Afwisseling van wolken en zon. Die matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt dan in de dubbele cijfers uit. 10 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden. Dan naar zondag, die eerste kerstdag, dan is bewolking toch wel weer aan de winnende hand en komt vanuit het zuiden dus die regenzone dichterbij, bestaat nog wel wat onzekerheid tussen de verschillende weermodellen. De een laat die regenzone wat eerder komen, de ander wat later, maar dat het die zondag een paar uur gaat regenen, dat staat toch eigenlijk wel vast. En ook dan temperaturen in de dubbele cijfers, vergelijkbare waarden met die aanhoudende zuidenwind. Op maandag is de wind dan iets gedraaid naar het westen, dan kunnen er vanaf de Noordzee nog enkele buien in oostelijke richting over het land trekken. Ook dan is de wind matig tot vrij krachtig, de temperatuur doet een klein stapje terug, komt net onder 10 graden uit en vooral in de middag vanuit het westen dan meer ruimte voor de zon. Maar na de kerstdagen blijft het zacht en vrij wisselvallig. Dan wens ik u namens Weerplaza alvast hele prettige kerstdagen.